Uh, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes thuis. Uh, welkom bij deze bijeenkomst georganiseerd door de Kranke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Uh, die gaat over uh, de tweedeling in de samenleving, gevolgd door een vraagteken, want we gaan het erover hebben of dat echt het probleem is. Uh, deze bijeenkomst maakt deel uit van een hele serie bijeenkomsten die de KNW organiseert uh, in samenhang met uh, de coronapandemie. Uh, een deel van die bijeenkomsten gaat over de medische kant ervan, maar er zijn intussen ook een hele reeks van bijeenkomsten geweest over de maatschappelijke kanten ervan. In februari was er bijvoorbeeld eentje naar aanleiding van de uh, onrusten die toen uitbraken in verband met de avondklok. En ik zal u eerlijk bekennen dat ook deze bijeenkomst geïnspireerd is door de onlusten van de afgelopen weken. Maar in tegenstelling tot die bijeenkomst in februari gaat het dit keer niet direct over die onlusten, maar meer over de bredere problemen waar de samenleving mee kampt, uh, wat de oorzaken daarvan zoal zouden kunnen zijn en hoe ernstig het eigenlijk is met al die problemen. Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Maarten Prak. Ik ben historicus in rusten van de Universiteit Utrecht. En in de enorme uh, hoeveelheid vrije tijd die ik door mijn pensionering heb, ben ik ook voorzitter van de Corona-klankbordgroep van de KNAW. En in die hoedanigheid uh, ben ik hier vanavond. En is het mij een eer en een genoegen om... Drie sprekers aan te kondigen die vanuit drie verschillende sociaal-wetenschappelijke invalshoeken hun licht laten schijnen op het thema van vanavond. Voordat ik ze aan u voorstel, of de eerste spreker aan u voorstel, wil ik een paar praktische dingen aan u melden. In de eerste plaats, deze bijeenkomst eindigt om 20.15 uur, 15, dus kwart over 8. Uh, en als het goed is hebben we dan een half uur uh, vragen beantwoord en daaraan voorafgaand een kleine drie kwartier geluisterd naar de drie sprekers. Een uh, 143 zie ik in mijn uh, teller uh, mensen nemen aan deze bijeenkomst deel op Zoom. En voor hun is het ook mogelijk om via de Q&A vragen te stellen aan de sprekers. Die zal ik uit de Q&A ophalen en aan uh, voorlezen en aan hen voorleggen. Soms combineer ik ze. Het zal vast niet lukken om alle vragen te beantwoorden. Is heel jammer. Als u echt heel erg belangrijk vindt, kan u de mailadressen van de sprekers ongetwijfeld ergens vinden en hen die vraag voorleggen. Maar hopelijk zullen we de belangrijkste dingen ook kunnen behandelen. Kijkt u op YouTube, dan bent u even welkom. Maar dan kan u helaas geen vragen stellen. Dat ligt niet aan ons, maar aan de technologie. En uh, dankzij die YouTube uh, is dit uh, webinar ook nog een keer terug te kijken. Als u daar behoefte aan hebt. Of u kan de link vanaf morgen doorsturen aan iemand die u uh, ook hierop wil attenderen. Goed, dat waren de praktische mededelingen en nu onverdroten woord naar de eerste spreker. Dat is Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast uh, lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, de WRR en ook nog lid van de KNW. Godfried gaat uh, spreken over de meerdeling van de samenleving en het woord is aan jou. Dankjewel Maart, en dankjewel voor de eervolle uitnodiging. Martine gaat me helpen om mijn powerpoint uh, tot jullie te laten komen. Ja, veel dank. Wat ik wil proberen in de korte tijd die ik heb gekregen, is heel kort vier zaken aanstippen. Ik heb in feite al de plot uh, van, van mijn betoog verklapt in de, in de titel De meerdeling van de samenleving, maar ik wil bij vier zaken stilstaan, heel kort bij de metafoor van de tweedeling, dan, de vraag, dan ons de vraag stellen... Wat wist we over sociale ongelijkheid aan de vooravond van COVID-19? Dan heel kort iets zeggen over uh, een aantal bevindingen van mijn eigen onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19. En tenslotte stilstaan bij het ongeregeld heden. Mag ik de volgende slide, alsjeblieft? De volgende. Ja, veel dank. De metafoor van de tweedeling is natuurlijk beroemd geworden in, het, uh, in de algemene politieke beschouwing van 9 oktober 1984 van Joop den Uyl, die toen zei, en ik, ik, om hem te eren citeer ik hem, onze samenleving staat op breken, steeds diepere kloven tekenen zich af tussen werken en hen die van het arbeidsproces zijn uitgesloten, tussen hen die kansen hebben om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen in techniek en economie, en hen voor wie de poort naar de toekomst gesloten lijkt. Heel debat ontstaan toen over die tweedeling in de samenleving. Belangrijkste conclusie daaruit was toch dat die metafoor ongelukkig was. Men sprak ook wel over een tweederde samenleving. En want je hebt niet echt twee, als het ware, twee delen die tegenover elkaar staan. Er werd ook wel het begrip onderklasse geïntroduceerd. Maar men was niet helemaal gelukkig met dat begrip. Tweedeling. Maar zien we, zien we dat steeds diepere kloven zich nu aan het aftekenen zijn en tussen welke groepen? Mag ik de volgende slide? Nou, dit is punt 1. Kijk we nu voorafgaand aan. Uh, aan zeg maar COVID-19. Er zijn een aantal belangrijke studies. In het midden is een WR-studie. Maar belangrijk natuurlijk was een, een studie van Guy Standing, het Precariaat, zo rond 2014, die waarschuwde voor het toch. Een, een, een, een onderklasse met mensen die een zeer precaire maatschappelijke positie hebben, met name een onzekere arbeidsmarktpositie, ook een onzekere juridische status als illegale aan de onderkant van de samenleving. Daartegenover staat natuurlijk het werk van Thomas Piketty, met name het punt maakte van een groep vermogenden die steeds rijker aan het worden was. En tenslotte, en dit is een... Uh, een rapport van eigen makelij van de WER, ook bewegingen in het brede middensegment van de Nederlandse samenleving. Een rapport uit 2017 van de WER. De boodschap was, er is een stabiel middensegment met mensen toch in een zekere maatschappelijke positie, maar we zien ook in dat middensegment een groep, met name wat jongeren, uh, sterk afhankelijk van flexibele arbeid, moeite om toegang te krijgen tot de huisvestingsmarkt, die in een onzekere positie verkeert. Mag ik de volgende slide? Al dat onderzoek komt eigenlijk samen in het werk van Mike Savage. Uh, recentelijk een boek verscheen de terugkeer van ongelijkheid, maar in 2015 schreef hij een aardige studie, deels gebaseerd op de Great British Class Survey uh, over een moderne klassenstructuur. De klassenstructuur van de 21ste eeuw, gebaseerd op het werk van Pierre Bourdieu. kent het wellicht, zijn stelling was, wil je de klaspositie van mensen kennen? moet je aandacht besteden aan een culturele kapitaal, aan een economisch kapitaal, inkomen en vermogen. Cultureel kapitaal kan je meten door opleiding, maar ook met name cultuurparticipatie en sociaal kapitaal, de kracht van hun maatschappelijk netwerk. Er uh, kwam een klassenstructuur uit met zeven klassen, van een elite tot een precariaat. Uh, degene onder u die dat, uh, willen kijken waar ze zelf staan, het is nog steeds op... op uh, op de BBC is een link te vinden. Kunt u, kunt u zelf uw scores invullen. En ik vermoed eerlijk gezegd, het merendeel van u zal behoren tot de elite of de established middle class. Nou, dit werk van Bourdieu of van Mike Savage, mag ik de volgende slide. Is een inspiratiebron geweest voor het Sociaal cultureel Planbureau. Die heeft ook geprobeerd een vergelijkbare klassenstructuur of een groepstructuur. Onderscheiden in Nederland. Een rapport uit 2014 is recentelijk overgedaan. We hebben zes groepen onderscheiden, ook een bovenlaag, een, onder, een onderkant het precariaat en daartussen een breed middensegment en boven dat precariaat onzekere werkenden. Mag ik een volgende slide? Ik heb het zelf ook het werk van Savage op een iets andere manier dan het Sociaal Cultuurplan, brood toegepast op de stad Rotterdam. Hier vindt u de gegevens over een deel van Rotterdam, namelijk Rotterdam Zuid. Dat is een van de armste zeg maar, gebieden van Nederland. Maar zelfs in dat gebied waar het nationaal programma Rotterdam-Zuid over bestaat, zijn die verschillende groepen aanwezig. Opvallend voor Rotterdam-Zuid is, en hier zijn ontwikkelingen in kaart gebracht tussen 2010 en 2019, is een grote onderkant. Wat is toegenomen de laatste jaren? Ruim 20%. Een sterk opkomende middengroep van 25% ook toegenomen. Merendeel van hen heeft een migratieachtergrond, tweede generatie migranten, ook een culturele middengroep van een zekere omvang, ook uh, toegenomen. Je ziet hier al het proces van gentrification, wordt hier zichtbaar. We zien ook een verbonden lagere groep, dat is een groep met weinig economisch en cultureel kapitaal, maar een sterk sociaal netwerk. Traditionele arbeidersklasse, migrantengroep en als gevolg van gentrificatie zie je dat die deels moeten wijken. Nou, één vraag... En voor u is natuurlijk de vraag, welke van die groepen worden nu geraakt door COVID-19 en de maatregelen? Mag ik de volgende slide? Nog een paar observaties aan de vooravond van corona. En we weten aan de vooravond van corona, er zijn hardnekkige sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland. De lage opgeleiden hebben, als het gaat om gezonde levensverwachting, is die 15 jaar korter dan hoog opgeleiden. Er waren de rapporten van de commissie Borstlop, de rapporten van de WR over de Nelsen flexibele arbeidsmarkt, toenemende verschillende arbeidscontractvormen, met name het verschil tussen mensen zeer flexibele arbeidsmarktrelatie en anderen. Er waren al indicaties van toenemende sociaal ruimtelijke segregatie en er werd al gewaarschuwd, met name door burgemeesters van een groot aantal gemeenten, voor het ontstaan van parallele werelden. Een voorbeeld werd genoemd Rotterdam Zuid. Uit mijn onderzoek kunt u overigens opmaken op dat je daar ook weer voorzichtig mee moet zijn. Dus zelfs in de armste gebieden van Nederland zijn er ook rijke delen aanwezig en zie je dus een differentiatie van groepen. Niettemin zie je daar een concentratie van armoede, mensen met een lage opleiding, een gering netwerk, geringe baan en werkzekerheid en een gering politiek en institutioneel vertrouwen. En tegenover die parallele werelden van Rotterdam-Zuid zijn er natuurlijk ook parallele werelden van de hoger opgeleide en de welvarende, waar met name de beleidsmakers uitkomen die niet altijd weten hebben van die wereld in Rotterdam Zuid. En ik denk dat het coronabeleid dat deels laat zien. Mag ik naar de volgende slide? Kom op mijn derde punt, namelijk naar die maatschappelijke impact van COVID-19. Nou, ik ben met mijn onderzoeksclub en ook in samenwerking met met bussenmaker Universiteit van Leiden een groot onderzoek gestart, april 2020. Er zijn een groot aantal rapporten verschenen en dan kijken we naar de impact van COVID-19 en de maatregelen op werk en inkomen, op zorggebruik, mentaal welbevinden, op onderlinge solidariteit en vertrouwen. En we proberen als het ware het sentiment van het moment te, te meten. Nou, laat ik daar een paar, paar zaken uitstippen. U kunt die rapporten overigens terugvinden allemaal op, die, op de link impactcorona.nl. Dat zijn algemene rapporten, maar er zijn ook... Working papers waar we de diepte in gaan, ook gebaseerd op veldwerk in die armere wijken in Den Haag en Rotterdam. Het is overigens onderzoek, dat geldt voor heel Nederland, maar ook met een focus op de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Wat komt er nou uit? Volgende slide alstublieft. Iedereen wordt natuurlijk geraakt als het gaat om besmetting hè, van president, premier, prinses, maar ik ga een paar open deuren intrappen, COVID-19 is niet de grote gelijkmaker. En er is vaak gezegd COVID-19 is een soort contrastvloeistof, bestaande ongelijkheden die ik net juist geduid heb, zijn meer zichtbaar geworden en sommige zijn verdiept. Met name als het gaat denk ik op de arbeidsmarkt. En we zien dat de traditioneel kwetsbare groepen, als we die, die dimensies aflopen rond mentaal welbevinden, angst voor werk- en inkomensverlies, zien we namelijk dat traditioneel groepen zijn meer geraakt zijn. De lage opgeleide, de mensen die niet goed kunnen rondkomen met een slechte gezondheid, velen met een specifieke migratieachtergrond, et cetera. We zien ook dat er ook nieuwe kwetsbare groepen bijgekomen zijn. Jongeren, met name als het gaat om mentaal welbevinden, maar ook de opgeleide zzpers werkzaam in zekere sectoren zijn geraakt. Die vallen onder de jonge kansrijken van het Sociaal Contraplanbureau. Maar met name zien wij in Rotterdam-Zuid die opkomende middengroep met een hoog cultureel kapitaal, ook een sterk netwerk, maar nog een kwetsbare uh, arbeidsmarktrelatie. Uh, we zien ook wat wij noemen de contactarme middengroep. Mensen in het middensegment, maar met een heel beperkt sociaal netwerk, worden in sociaal-economisch en, sociaal en mentale zin geraakt. En we zien ook, niet alleen voor Rotterdam-Zuid, maar ook voor andere gebieden, je zou kunnen zeggen de traditionele vogelaarwijken, die zijn sterker geraakt. Volgende slide, alstublieft. Het is duidelijk dat de gidszwarte voorspellingen aan het begin van de coronapandemie niet bewaarheid zijn geworden. Dat zien we ook als wij meten de angst voor baan, bedrijfs- en inkomensverlies. Dat was enorm hoog in april 2020, maar u ziet dat de getallen veel geringer zijn geworden. Bent u bang om uw baan te verliezen? Nog maar 14 procent. Geen baan meer te kunnen vinden? Dat is van 58 naar 30 procent. Failliet gaan ging van 70 naar 30 procent. Als je een eigen bedrijf hebt, bent u bang inkomen te verliezen van 46 naar 20. Je ziet al hier dat deze angsten gesitueerd zijn geworden bij specifieke groepen. Vlag ik de volgende slide. Als het gaat om mentaal welbevinden, met name de meting van maart 2021, liet opvallende cijfers zien. Bijna 50 procent van de bevolking had het gevoel niets meer te hebben om naar uit te kijken. Vele vonden zichzelf gestrest, licht geraakt, moeilijk om je te ontspannen. Nou, die cijfers zijn bijgetrokken in de laatste meting van september 2021. En de grote vraag is, hoe zouden die cijfers nu zijn? En we zien met name dat de jongeren degene zijn die vaak angst en stress ervaren. Mag ik de volgende slide? Dit kun je niet helemaal zien, maar er staat afnemend vertrouwen in landen, landelijke en lokale overheid. We meten ook het institutioneel vertrouwen, zowel in de overheden als in RIVM, GGD, ook huisarts, mensen in het algemeen. Opvallend is met name uh, het afnemend vertrouwen in de landelijke en lokale overheid en in mindere mate in RIVM en GGD. Spectaculair is de daling van bijna 70 procent, het grote vertrouwen aan het begin van de crisis, en dat is een, is een, ik denk dat Tom van der Meer daarna op in zal gaan, dat is vaak een, een gegeven bij het begin van de crisis als men zich achter de autoriteiten schaart. Maar dat vertrouwen is fors uh, gekrompen. Mag ik de volgende slide? Waar we ook naar gekeken hebben is uh, uh, de relatie tussen sociaal media gebruikt of informatiebronnen van mensen en vertrouwen. En we zien dat die mensen die vooral sociale media hebben als primaire informatiebron, een heel gering vertrouwen hebben in de overheid en dat zijn ook met name die groepen die uh, niet gevaccineerd zijn. Hier als jullie kijkt naar deze slide bij eerste en tweede, dat zijn dus mensen die hebben aangegeven dat sociale media de primaire bron zijn van informatie en je ziet dat die groepen vaak nog niet gevaccineerd zijn. Mag ik de volgende slide? En dit zijn een aantal highlights uit het onderzoek, waarbij je ziet, het zijn traditionele groepen worden geraakt en ook nieuwe groepen worden geraakt. Als het gaat om afname van vertrouwen, zien we dat eigenlijk bij alle groepen. En we zien ook een interessant onderscheid tussen hen die vooral uh, sociaal media als belangrijke informatiebron hebben en anderen. Nou, nu, nu naar uh, de ongeregeldheid. Kunnen we daar nog iets zeggen in het licht van al die bevindingen? Januari van dit jaar... Heb ik gezegd, als je nu kijkt naar stellige rennen, bijvoorbeeld uit 1980 in Nederland, de Koningsrennen, bijvoorbeeld uit Parijs 2005, Londen 2011, Zweden 2013 en de recente rennen die we hebben gezien, de avondklokrennen en de recente rellen met name in Rotterdam, wat kan je daarover zeggen? Mijn stelling is dat je a. je ziet heel veel morele duidingen, maar die zijn te normatief om het te begrijpen. Je ziet heel veel maatschappelijke duidingen deels vanuit mijn eigen vakgebied, maar zijn te algemeen. Mijn collega Gabi van den Brink, een prachtige analyse en essay over het neoliberalisme als mogelijke oorzaak ervan, maar na mijn overtuiging te algemeen. Wil je het begrijpen, denk ik dat je, nood, dat je toch naar een meer situationeel, interactief model moet gaan. Dit zijn de, de elementen die ik de vorige keer heb behandeld. en Ik denk dat ze nog steeds relevant zijn om te begrijpen wat in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Een bepaalde incident aan aanleiding en dat was het samengaan van verbod op vuurwerk st stadionverbod uh, uh, en, en natuurlijk ook de, de covid maatregelen met de avondklok vormen van uitsluiting je mag de deur niet uit je ziet dat mensen boos worden om verschillende redenen er is duidelijk een gemeenschappelijke vijand komt mooi uit, naar voren uit die, uit die slides de overheid wordt steeds meer gewontrood er is duidelijk met name bij de jeugd bij bepaalde groepen ook een zucht naar excitement. En we zien uh, uh, dat sociale media een belangrijke rol spelen als organisator, regisseur en podium voor uh, de strijd tegen bepaalde groepen. Het zevende puntje, dat is van deze slide weggevallen, is de specifieke rol van de politie. Zijn ze te veel afwezig? Kan rennen in de hand werken? Of zijn ze te veel uh, te sterk aanwezig? Dat kan als het ware ook rennen uitlokken. En ik denk nog steeds, dat wil je begrijpen wat er heeft plaatsgevonden, dat we specifieker deze zeven factoren moeten analyseren in empirische zin. En ook het rel ge relatieve gewicht daarvan. En ik vind jammer dat het tot op heden onvoldoende gebeurd is. Ik kom Niet. tot een afronding. Juist. En mijn conclusie is, die metafoor van die tweedeling is onprecies. Ik heb natuurlijk in een sneltreinvaart wat hier gezegd, maar we zien veel meer... Als ik nu de, de empirische bevinding op mij inlaat laat werken, een soort complexe verdeeldheid. Dus leeftijdsgroepen, daar heb ik nog niet zoveel over gezegd. Klasse, aard van het arbeidscontract, sterkte van je netwerk, ook je politieke oriëntatie. Daar wordt hier niet zoveel over gezegd, maar dat is ook erg bepalend. En de aard van informatiebronnen. Mijn conclusie is: onze samenleving staat niet op breken. Wel, zie ik wel. Het risico van het ontstaan van parallele werelden. Dat laat ook mijn veldwerk in Rotterdam-Zuid en Den Haagse wijken zien. Dat maakt mij grote zorgen dat een bepaalde groep toch, als het ware, toch afdrijft van die samenleving. En we zien ook, denk ik wel, het risico op ontvlambare situaties. En Ik zou het hier graag bij willen laten. Dankjewel. Dankjewel, Godfried. Nou, dat is een mooi verhaal om mee te beginnen. Uh, geachte toehoorders ik ben nog één ding vergeten als u vragen in de q&a ik heb ook al gezien dat er uh, uh, aanvullende informatie daar wordt uh, verspreid Geef dan ook even de naam aan van degene aan wie u de vraag richt alle vragen die tot nu toe gesteld worden zijn voor godfried engbersen maar nu komt de tweede spreker en dat is denise de ridder zij is hoogleraar uh, psychologie aan de Universiteit Utrecht en zij gaat spreken over alleen samen krijgen wij corona en ondertussen aanhalingstekens, holfrazen of voornemen met potentieel. Denise het is aan jou. Dankjewel. Um, ja dat was uh, inderdaad de titel uh, van mijn lezing. Uh, holle frasen of uh, voornemen met potentieel. En daarbij refereer ik natuurlijk naar het uh, credo uh, dat uh, de overheid gebruikt om uh, corona-pandemie uh, uh, te bestrijden. Maar laten we maar uh, met de deuren huisvallen en beginnen. Uh, Gokkut refereerde er ook nog uh, even aan. Herinner ze zich deze voorvallen nog? De avondklokkerellen in januari? De illegale coronafeestjes lijkt al heel lang geleden maar dat was in het voorjaar corona betogingen hebben we ook nog gehad in de zomer en dan het lijkt wel elk kwartaal is een nieuw soort uh, uh, protest en uiteindelijk de rellen in rotterdam uh, in de afgelopen maand uh, ik neem aan dat u deze voorvallen nog herinnert want ze zijn uh, heel recent en ze waren prominent in het nieuws maar dan wil ik u ook dit voorleggen. Is het u opgevallen dat het RIVM, de corona gedragsunit, uh, een website heeft waarin ze allerlei voorbeelden van lokale initiatieven documenteren? Uh, Variërend van uh, kinderdagverblijven tot begrafenisondernemers, tot mensen die festivals organiseren, tot mensen die thuis werken. En waarin uh, verhaal gedaan wordt van hoe die mensen inventief en creatief met uh, de coronacrisis omgaan. Ik denk van niet, uh, ondanks dat deze uh, documentatie ook breed op LinkedIn uh, wordt gedeeld. Misschien deze wel, die kwam ik uh, gisteren tegen uh, bij het voorbereiden van deze presentatie. Het uh, positieve nieuws dat zich bijna 10.000 mensen gemeld hebben. Uh, om te helpen bij het zetten van boosterprikken. Wat, uh, wat moeten we nu van deze incidenten maken? Is er inderdaad sprake van een tweedeling? We zien uh, uh, hele boze mensen uh, die de straat op gaan. En maar we zien ook uh, mensen die heel positief zijn en proberen het beste ervan te maken. Of is hier wat in de psychologie genoemd wordt een negativity bias? Dat we eigenlijk veel meer aandacht hebben voor negatieve zaken. Nou, ik heb daar eigenlijk de afgelopen maanden, of eigenlijk sinds er vooral gesproken werd over een tweedeling, uh, veel over nagedacht en mijn eerste uh, gedachte was eigenlijk bij een tweedeling denk ik aan 50-50, misschien 60-40, misschien 70-30, maar niet uh, uh, aan de situatie uh, die we nu zien. En ik raakte daar toch een beetje van in de war en ik voelde me ook redelijk naïef. Tot gelukkig uh, uh, burgemeester Bruls van het Veiligheidsberaad uh, uh, precies zei wat ik eigenlijk ook al een beetje vermoedde. Dus dat was fijn om een medestand te hebben. En daarbij een onderscheid maakte van uh, moeten we uh, niet beter kijken. Er zijn een aantal welschappers, maar er zijn nog veel meer mensen die uh, twijfelen. En er is een groot aantal mensen dat steun heeft voor het beleid. Dus is hier nu wel werkelijk sprake van een tweedeling. Nou, laten we er wat cijfers bij halen. Dit zijn uh, cijfers van de corona gedragsunit. Ik zit daar in de wetenschappelijk adviesraad. en Samen met mensen van de uh, adviesraad en van de unit hebben we de cijfers uh, voor het draagvlak op een rijtje gezet. En dit gaat van april uh, 2020 tot mei 2021. Er zijn ook recentere cijfers. Maar hier zie je dat eigenlijk uh, het, uh, het draagvlak uh, opvallend stabiel blijft. Het, het fluctueert een beetje. En voor sommige dingen neemt het af, maar eigenlijk heel uh, uh, rationeel. Je ziet uh, het, het aantal maximumbezoekers thuis, dat kan op weinig draagvlak regelen, rekenen. En Dat is ook wel logisch, want dat is moeilijk te begrijpen. Uh, regel. Je ziet ook dat er bij jongeren, dat zie je niet in deze slide, maar bij jongeren neemt het iets sterker af. Maar overal is het best, uh, best uh, uh, positief. Op een 1.5 5 schaal zit het dicht tegen de 4 aan of daarboven. Dit zijn eh, iets recentere cijfers. En eh, daar zie je, uh, uh, uh, ja, opvallend genoeg, dat nu met uh, weer een nieuwe golf uh, waar we eigenlijk al middenin zitten, dat het draaglok voor de draaglok voor de maatregelen weer stijgt. Uh, wat betekent dat uh, kennelijk de samenleving responsief is voor de ernst van de pandemie. Toegegeven. De echte diehard uh, critici van het beleid zul je niet terugvinden in deze RVM-enquêtes, maar overal, het zijn toch 50.000 mensen, geeft dat een uh, aardig beeld. Uh, vorige week is, uh, zijn deze cijfers nog eens uh, gerelateerd aan vertrouwen in de overheid, en uh, we, daar komen vier groepen uit naar voren. Mensen met veel vertrouwen die uh, de maatregelen steunen, door dik en dun, dat is zo'n 10 tot 20 procent, er zit een zeker zekerheidsmarge in. De gezagsgetrouwen mensen die de maatregelen steunen, maar onder voorwaarden, dat is 35 tot 45 procent. Twijfel aan beleid, beperkte acceptatie, maatregelen 30 tot 40 procent. En mensen met heel weinig vertrouwen die gekant zijn tegen alle maatregelen. En ik vermoed toen Pruls uh, een uitspraken deed over uh, uh, dat we ons minder moesten richten op mensen die heel weinig vertrouwen hebben, dat hij eigenlijk ook deze uh, memo in zijn achterhoofd had. Wat moeten we nu doen als we zeg maar uh, een, een tweedeling, voor zover die er al sprake, is, daar al sprake van is, om die uh, kleiner te maken? Ik denk uh, niet dat we ons moeten richten op groep 4. Uh, dat is een groep uh, die wel belangrijk is, maar uh, waar uh, uh, veel meer voor nodig is en wat ook veel dieper gaat dan corona. Groep 1 en 2 zou ik zeggen, daar, uh, ja, dat is ook een uh, groep waar um, uh, ja, die veel zelf ook willen doen om de maatregelen te steunen. Maar de groep van, uh, die twijfelt en die beperkt accepteert, die is toch van best nog groot. Tussen de 30 en de 40 procent als we op de veilige gaan zitten 35 procent hoe nemen we deze twijfelaars mee nou één manier is natuurlijk beter communiceren over gedrag en uh, in kranten televisieshows radio uitzendingen kun je geregeld gedragsdeskundigen en communicatiedeskundigen tegenkomen die uitleggen dat uh, de maatregelen die virologen en epidemiologen bedenken dat dat gewoon afkondigen uh, niet voldoende is. Je moet goed over communiceren. En in, uh, Recent nog in een artikel in de Volkskrant zei een aantal deskundigen vat het mooi samen, leg kraakhel eruit wat je verwacht, laat zien waarvoor we het doen, maak het zo makkelijk mogelijk en geef niet het snel, uh, snel het signaal dat alles je kan. ben ik het helemaal mee eens en dat lijkt me ook veel beter dan Zeg maar de manier waarop het toch nu vaak gecommuniceerd wordt, in ieder geval tijdens persconferenties, dat mensen beschuldigd, uh, beschuldigend worden toegesproken dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen. En ik noem dat uh, maar even met een zelfverzonnen term paternalistisch uh, liberalisme. Die geeft mensen wel de vrije keus en tegelijkertijd verwijt je als ze uh, die keuze maken. Maar ik denk dat het probleem veel dieper is dan communicatie. Uh, en dat het ligt aan, uh, uh, dat we niet goed invulling geven aan het credo van de overheid, corona oplossen of corona oplossen, co met corona leven, de pandemie bestrijden, doen we samen. En uh, we zoeken dus eigenlijk, en daarin nee, quote ik even de, de, de kop uit de NSC, gezocht, doen we het samenborgen. Hoe kunnen we die, uh, dat vermogen tot uh, wat wel degelijk uh, er is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die uh, uh, creatieve initiatieven van die het RVM documenteren. Hoe bereiken we die burger en hoe kunnen we zorgen dat dat meer gebeurt? Nou, ik heb een, uh, er was mij tien minuten beloofd, dus ik geef een paar voorbeelden. Dat is niet uitputtend, maar ik denk aan een paar uh, zaken. Ten eerste zou ik willen zeggen dat uh, als je de burger mee wil nemen en een beroep wil doen op samen, dat dat niet betekent dat de overzicht helemaal moet terugtrekken, maar juist een duidelijke standaard moet stellen. Tussen dwang, nou denk even aan vaccinatie, maar een ding te noemen tussen dwang en vrijblijvendheid is een derde weg. Duidelijk maken wat je wil van de burger in plaats van steeds zeggen dat ze zelf mogen kiezen, maar wel boos worden als ze het niet doen, dat lijkt me geen uh, goede weg. En om maar een, een voorbeeld te noemen. Uh, een begrip uit de psychologie is pluralistic ignorance. Heel lelijk in het Nederlands wordt dat wel eens vertaald met meervoudige onwetendheid. En dat is wat jij denkt, uh, kort gezegd, wat jij denkt dat de groepsnorm is, maar die je eigenlijk niet deelt, dat je, je daar toch aan houdt omdat je denkt dat iedere ander dat doet. En andere mensen doen dat op hun beurt ook, waardoor iedereen eigenlijk gedrag uh, uh, vertoont, wat die cel, waar die niet achter staat, maar denkt dat dat zo hoort. Ik heb hier een, uh, een uh, foto van een mondkapje bijgezet, omdat ik, ik moet bekennen. Ik was voorstander van een mondkapje, maar voordat het verplicht was, voelde ik me ook een beetje onnozel, dat ik als enige de straat op ging en de supermarkt op ging en andere mensen allemaal geen mondkapje droegen. Uh, en ik denk dat dat bij veel andere mensen ook zo werkte, want op het moment dat het verplicht werd, of in ieder geval een dringend advies, zag je dat veel meer mensen mondkapjes gingen dragen. Dus ik denk dat een duidelijke standaard en dat ze open zijn over wat uh, uh, wat er van mensen verwacht wordt en mensen zich daarna gaan gedragen, dat die norm ook zichtbaar bij, uh, wordt veranderd. En dat is ook zeg maar uh, mijn tweede punt, dat ik uh, uh, misschien in het licht van die negativity bias, dat we veel te weinig aandacht besteden aan uh, de goede initiatieven die veel mensen wel houden. Uh, ik was een groot bewonderaar van Frontberichten uh, vorig jaar. Het is nu weer begonnen. Maar ik zou. Een, uh, het is heel belangrijk om aan de overbelasting. Uh, van de mensen die in de zorg werken. aandacht te besteden. Maar ik zou er heel erg voor uh, pleiten. En ik weet niet of Jeroen Pauw luistert. maar voor een Frontberichten uh, 2.0. Waarin we aandacht besteden aan de gewone mensen. Niet de mensen die in de zorg werken, maar die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat samen uh, corona te bestrijden. En allerlei initiatieven om, uh, oprichten om zo goed en zo kwaad toch met elkaar verder samen te leven. Het derde uh, voorbeeld dat ik wil noemen. Uh, in de afgelopen jaren zijn er uh, meerdere psychologische onderzoeken geweest. Onder andere... Uh, eén van mijzelf en mijn, uh, met collega's, waarin we uh, campagnes hebben gedaan met een beroep op empathie en niet zozeer alleen een beroep op kwetsbare anderen, maar ook het beroep op bekommernis met het belang van de samenleving als geheel. Uh, wij waren niet de enige, er zijn ook anderen. Als je probeert mensen aan te spreken op: we moeten voor elkaar zorgen, we moeten uh, ons aan de maatregelen houden om te zorgen dat we allemaal weer verder kunnen jongeren, ouderen, mensen die werken, dan uh, zien we da dat daar een effect van is en ik denk dat ze dat, dat is ook een invulling aan zeg maar hoe we als samenleving uh, samen uh, door deze pandemie heen komen. En uh, ik ben bijna aan het einde. Um, ik denk dat het ook echt beter kan. Er zijn al veel uh, geluiden geweest bij tussentijdse evaluaties dat Nederland toch wat uh, eigenzinnig is en het altijd beter weet. En uh, recent kwam mij te horen dat in België en Duitsland lokale initiatieven zijn gestart om boostervaccinaties te bevorderen met medewerking van bibliotheken, buurthuizen en bedrijven. En even los van de vraag... Uh, of vaccinaties uh, een vrije keuze moeten zijn of niet. Ik denk dat uh, ook als het een vrije keuze is, zou het goed zijn als uh, op lokaal niveau over nagedacht wordt om mensen aan te moedigen en in ieder geval over na te denken en gesprek te gaan. En uh, in Duitsland uh, hebben allerlei uh, bedrijven zich ook achter deze campagne... Uh, Verschaard. Ik zal u mijn Duits uh, uh, uitspraak besparen, u kunt het zelf lezen. Maar uh, je ziet, uh, ik heb niet zulke mooie credo's van de bibliotheek en de buurthuizen, maar dat de potentie is in de samenleving om op lokaal niveau uh, dingen zelf te organiseren. Grappig genoeg heeft uh, de Duitse overheid het, uh, hetzelfde credo, Zusammen gegen Corona, daar gaat hij toch even in het Duits. En ik zou zeggen, als wij uh, dit uh, credo, wat we eigenlijk veel te weinig zien, wat wel uh, een mooie achtergrond is bij persconferenties, uh, dat ze daar invulling aan moeten geven op allerlei niveaus. En dat niet alleen, uh, dat, dat de overheid ook probeert burgers ons te stimuleren om samen corona onder controle Dank u wel. Dank je wel, Denise. Heel interessant verhaal waar we strakjes ook nog op terug gaan komen um, wanneer we de uh, uh, volgende laatste spreker gehoord hebben en Denise jij moet nu weer even je camera uitzetten want het is nu de beurt aan Tom van der Meer die uh, politieke wetenschappen doseert aan de universiteit van Amsterdam en uh, hij gaat ons toespreken en mijn uh, uh, uh, iPad is nu uitgegaan, Tom, dus je moet zelf nog even vertellen wat ook weer de titel van je verhaal is, maar voor de goede orde, dames en heren, het eerste verhaal ging over social, de maatschappij, het tweede over gedrag, en dit zal over politiek zijn. Tom, het woord is aan jou. Zojuist ja, is het al, al aangestipt door Denise dat wanneer we denken aan de coronapandemie, dan denken we ook in het laatste jaar met name aan, aan reacties als... als bubbels waar mensen in zitten en gesterkt worden in hun opvattingen. Denken We aan de rennen, we denken aan... het Maliveld dat volstaat met demonstraties, we denken aan de rechtszaken. Aan de andere kant moeten we ook vaak denken aan die grote meerderheid... die vertrouwen blijft houden in die grote hoofdlijnen van het beleid. En de vraag die hierbij wel opkomt is... worden mensen tegenwoordig door corona meer verdeeld... door hun opvatting over de politiek? is dat vertrouwen in de politiek door corona zelf politieker geworden. En dat is een, een, een gebied waar ik en een aantal collega's van me al een aantal... Uh, jaren onderzoek naar uh, proberen te doen. Belangrijk is ook hier om eerst even naar de achtergrond te kijken. We zien hier een uh, trend van het uh, vertrouwen... in de regering, de uh, oranje lijn... en de Tweede Kamer, de meer groenig blauwere lijn. Uh, vanaf 2008, dit is onderzoek van het... Uh, COB, ook recent nog gepubliceerd in het uh, rapport van het Nationaal Kiesonderzoek door Paul Dekker en Josje de Ridder. En daarin zien we dat door de tijd heen het vertrouwen stijgt en daalt. Uh, maar rond de coronacrisis gebeurt iets bijzonders. We krijgen een enorm hoge piek. En ik doe nu een jaar of 18 onderzoek naar vertrouwen de politiek. En een piek van deze hoogte hebben we in Nederland niet eerder meegemaakt. Vervolgens daalt dat vertrouwen overigens weer snel. Uh, rond verkiezingsdag lag het vertrouwen op het meerjarige gemiddelde van het verleden. En inmiddels is het daar ver onder doorgezakt, Zoals Schotgrids juist heeft laten zien. Die piek die we zagen aan het begin van de coronacrisis, dat was een rally around the flag. En dat wegzakken ervan, dat gebeurt ook over het algemeen wanneer er sprake is van zo'n rally. Want ja, de, de, de trots, de, de, de, de, uh, het vertrouwen dat je krijgt door zo'n externe dreiging, een nationale externe dreiging, dat hebt weg. Uh, de dreiging is niet langer extern als die maanden en maanden volhoudt. Want op een gegeven moment wordt het een interne dreiging waar de eigen regering... onvoldoende tegenopgewassen is gebleken. Maar dit betekent niet die daling... dat burgers ook harder tegen elkaar komen zijn te staan... in termen van vertrouwende politiek. Ook hier is het goed om even meerjarig terug te kijken. Hoe werkt het in Nederland? We zien hier een staartje op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek... waarin ik de verschillende groepen kiezers van de grote politieke partijen hebben uitgezet naarmate naar het vertrouwen dat ze hebben in het parlement. Dus we zien hier in 1998, zien we dat D66-kiezers heel veel vertrouwen hebben. Zo'n 80% had veel of tamelijk veel vertrouwen in het parlement. En de kiezers van de SP, toen nog een relatief kleine groep, die hadden het meeste vertrouwen met iets minder dan 40%. En wat gebeurde er vervolgens, dat zien we wel vaker in Nederland. De SP vertegenwoordigt wantrouwende kiezers. Maar door de kiezers te vertegenwoordigen, weet de SP... de kiezers het systeem mee in te nemen. Dus de kiezers van de SP die krijgen meer vertrouwen in de politiek. Dat gebeurde eerder ook al. Ik denk in de jaren 60 had je D66... dat kiezers probeerden te mobiliseren door het systeem op te willen blazen. En we zagen in 1998, 30 jaar later, waren de D60-kiezers... de meest vertrouwende van Nederland. Ja, in 2002 was een andere partij, de lijst voor Fortuyn trekt ook wantrouwende kiezers aan en neemt die mee het systeem in. Maar daarna gebeurt er iets nieuws in Nederland, iets geks. Er komt een nieuwe partij op, zoals zo vaak, de PVV. Maar de PVV-kiezers zijn wantrouwend en die blijven wantrouwend. Zelfs op het moment dat de PVV uh, eigenlijk feitelijk mag gaan, gaan meeregeren in 2010, daarna blijven ook de kiezers van de PVV wantrouwen houden in de politiek. En de PVV voedt dat ook. Dus we zien in toenemende mate, door de jaren heen, dat het... Uh, kiezers zich steeds meer gaan uitsorteren over partijen... op basis van het vertrouwen of het wantrouwen dat ze hebben in de politiek. De kloof tussen de meest vertrouwende kiezers... in dit geval in 2012 bijvoorbeeld GroenLinks en D66... en de minst vertrouwende, in 2012 de PVV... is groot en blijft groot. In 2021 krijgen we nog Forum voor Democratie die echt groeit... en dat dan de nieuwe partij wordt van de minst vertrouwende kiezers. Dus het politiek wantrouwen is een factor geworden in ons stemgedrag. Het is politieker geworden. En daar komt iets anders bij wat dit probleem verergert, vergroot. Namelijk het partijstelsel is in tweeën gescheurd in de laatste paar jaar. Vanaf 2002 konden we Nederland grofweg indelen in twee blokken. Dat kiezers die tussen de linkse partijen bewegen. PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren. En kiezers die tussen de rechtse partijen kiezen. VVD, CDA, PVV, Forum voorheen ook nog trots op Nederland, de LPF. En wat je één echte middenpartij die kiezers van allebei de kanten kon trekken en dat was D66. Dat is vanaf dit jaar eigenlijk toch echt wel veranderd. Er is een scheuring in het rechterblok ontstaan, waardoor we nu drie blokken hebben. Het linkse blok is intact gebleven, maar wel kleiner geworden. We hebben een centrum VVD-CDA. En we hebben tegenwoordig een radicaal rechtsblok En tussen dat centrum blok en dat radicaal-rechtse blok zit weinig uitwisseling meer. Tussen links en centrumrecht zit nog steeds D66. En tussen radicaal rechts en rechts zit misschien nog ja 21 Dat kan zich gaan ontwikkelen als het redelijke alternatief voor de VVD en het CDA. En een bestuurlijk alternatief voor de PVV en forumkiezers. Waarom doet dit ertoe? Nou, deze breuklijn op rechts hangt heel erg sterk samen met het vertrouwen van de kiezers in de politiek. Dus het wordt steeds moeilijker voor die PVV-kiezer of die forumkiezer om het systeem mee ingetrokken te worden. Want ze zitten in een eigen blok. Nou, dit zijn data uit het Nationaal Kiezersonderzoek die het bevestigen. Kijk naar de groene vakjes, dat zijn de kiezers van partijen die elkaar overwegen. Dan zien we bijvoorbeeld dat de GroenLinks kiezers hebben een donkergroene band met SP-kiezers, met PVDA-kiezers. Dus die overlappen behoorlijk. En datzelfde zien we in het midden voor CDA-VVD. En we zien het op rechts met JA21-PVV en Forum-kiezers. Dat zijn echt drie blokken geworden in de Nederlandse politiek met weinig uitwisseling. Wat gebeurde er dan tijdens corona? Wanneer we het hebben over die uitsplitsing... van kiezers naar hun vertrouwen. Hier maak ik gebruik van andere gegevens, uh, verzameld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Kanter. En dit staartje laat zien uh, wat het percentage van mensen is met vertrouwen... in het parlement, minus het percentage... zonder vertrouwen of met wantrouwen in het parlement. En dan zijn er partijen met relatief veel netto-vertrouwen. Dat zijn opnieuw D66 en GroenLinks. En er zijn ook partijen uh, met weinig vertrouwen, zoals de PVV en vooral de Forumkiezers. Dit was één week voordat de lockdown begon. En dit is heel belangrijk, want... Uh, Zojuist wordt ook al gezegd... In april steeg het vertrouwen naar een hoogtepunt, dus je moet vlak ervoor zitten om eigenlijk de status quo beter te pakken. Wat gebeurt er na uh, het instellen van die lockdown? Nou, eerst gaat het vertrouwen omhoog en daarna weer omlaag. Maar Belangrijker misschien nog wel. Het vertrouwen gaat vooral omhoog... onder de kiezers van Forum en de PVV en de SP. En dat wordt hier nog enigszins vertekend. De heleboel kiezers van Forum en de PVV... zijn op dat moment overgestapt naar een van de regerende partijen. Met name naar de VVD in hun voorkeuren. Dus die verschillen zijn nog kleiner geworden dan dit figuurtje ze al laat, uh, laat lijken. Maar daarna, al in oktober 2020 worden de oude verhoudingen weer meer hersteld. En dan zien we dat de splitsing... het verschil tussen de meest vertrouwde partijen en de minst vertrouwde partijen... gewoon weer zo groot was als normaal. Dit laat ook het Sociaal- en Planbureau zien. Ik heb... Emelie Miltenburg en Josje de Ridder gevraagd om even deze bevindingen te checken. En ook zij zeggen, ja... in januari 2020, voor corona... waren de verschillen tussen kiezers groot in hun vertrouwen. En aan het begin van de lockdown wordt het opeens een stuk kleiner. Daarna wordt het weer zo groot als het al was om vervolgens in de afgelopen paar maanden... weer kleiner te worden. Maar dat die verschillen in de laatste paar maanden kleiner zijn geworden, heeft vooral daarmee te maken dat zelfs... de meest vertrouwende kiezers... weinig vertrouwen meer hebben in de politiek. En dat heeft veel te maken met het intern functioneren van de Haagse politiek op dit moment. Dus we zien dat het vertrouwen in de politiek gepolitiseerd is geraakt. Dat is niet door corona en de daaropvolgende crisis veroorzaakt. Maar het is wel aan het licht gekomen. In feite is hier wat, wat, wat uh, uh, Godfried zojuist zei: een uh, bewaarheid. Eigenlijk fungeerde de coronacrisis als een soort van contrastvloeistof. Die grote kloof tussen vertrouwende en wantrouwende kiezers, die zo gepolitiseerd is geraakt, kwam hierdoor aan het licht. En dat doet ertoe. Dat maakt echt uit. Om een aantal redenen. Ten eerste heeft dit vertrouwen in de politiek gevolgen voor het losers' consent, de instemming van de verliezer, dat is de instemming van mensen van kiezers die bij de verkiezingen verloren hebben, of bij de formatie buitenspel staan, dat de procedure en de uitkomst legitiem zijn. En het is juist belangrijk dat de verliezers daarmee instemmen, want ja, de winnaars... die krijgen toch tot op zekere hoogte wel een zin. En we zien dat bij de verkiezingen van afgelopen maart, die verschillen tussen vertrouwende en wantrouwende kiezers... behoorlijk fors was. We hebben gevraagd naar ja, hoeveel, hoe betrouwbaar denk ik dat stemmen in het stemboekje was. Over het algemeen zeggen kiezers dat het wel betrouwbaar was. En er zijn maar weinig kiezers die zeggen dat het onbetrouwbaar was. Maar onder PVV en forumkiezers zegt een kleiner deel van de mensen dat de klassieke stemmethode, het stemhokje, een betrouwbare methode is. Vooral valt op bij Forum voor Democratie hoeveel mensen daar zeggen dat ze eigenlijk niet weten of het wel betrouwbaar is. Schikbarender vind ik de uitkomst wanneer het gaat om de betrouwbaarheid van de briefstem die werd ingevoerd tijdens corona. Wat we dan zien is dat... kiezers in het algemeen ja, wat, wat terughoudender zijn hierover. Wat, wat minder fiducie hebben in die methode. Wat minder vaak zeggen dat dit het betrouwbaar is. Maar let hier ook opnieuw op... op de PVV-kiezer en vooral de Forumkiezer. Van de PVV-kiezers zegt maar één op de drie mensen... dat stemmen per brief een betrouwbare methode is. Van de Forumkiezer is dat één op de negen. Maar 11% procent van de forum-kiezers zegt... dat dit enigszins of zeer betrouwbaar is. En bij de forumkiezers is zelfs de meerderheid die zegt: nee, dit is een onbetrouwbare methode. Dit is een risico, omdat juist dat losers' consent en de procedurele rechtvaardigheid, de ervaren procedurele rechtvaardigheid van de verkiezingen, het sluitsteen zijn van een goed functionerende democratie. Een tweede probleem dit heeft te maken met law compliance: het volgen van wetten, het instemmen van wetten, het aanvaarden van beleid en maatregelen, zelfs als je het er niet mee eens bent. En ook hier zien we diezelfde kloof weer terugkomen. Dat zijn de forumkiezers, de PVV-kiezers, maar ook de kiezers van Denk in jaar 20. De wantrouwende kiezers die ontevreden zijn over het beleid en eigenlijk ook vinden dat de economie gewoon open moet. We zien ook bij de forumkiezers dat, dat dat een hele grote groep zegt dat ze zich gewoon geen zorgen maken over besmetting met het coronavirus. En dat kan vanuit de kiezers of vanuit de partij die het nieuwlicht standpunt zijn. Maar opmerkelijk is hoe groot deze tegenstellingen zijn. Want dit kan gevolgen hebben voor wetgeving. Want de acceptatie, de bereidheid om nieuwe wetgeving te accepteren... voor de gemeenschap, ook als je het niet mee eens bent, wordt lager als je de overheid zelf minder vertrouwt. En we zien dat in dit geval het coronabeleid heel erg samenhangt... met het wantrouwen dat toch al bestaat in regering en parlement. Dan tot slot de vraag, waarom is dan dat politiek wantrouwen... politiek geworden door de heen? Uh, hier moet ik iets meer gaan speculeren. Er zijn wat meerjarige trends en analyses waar we naar kunnen wijzen. Een deel zit bij het functioneren van de samenleving zelf. We hebben, zoals Godfieter ook al zei, een ongelijke democratie. Op twee manieren. Ten eerste hebben we een democratie die aantoonbaar beter functioneert voor bijvoorbeeld hoger opgeleiden dan voor lager opgeleiden. Die segmentatie van de samenleving waar Godfieter het over had, dat zien we eigenlijk ook terug in steun voor de democratie tevreden met het functioneren van de democratie. De groepen die aan de onderkant van de samenleving zitten... die voelen zich minder goed vertegenwoordigd. Maar die worden ook minder goed vertegenwoordigd, zowel demografisch... als in het beleid. Daarnaast is er een politieke leemte. In Nederland zijn er behoorlijk wat kiezers, juist wantrouwende kiezers... die zich economisch links plaatsen... en op culturele thema's in de conservatieve hoek. En juist daar zit een gat in de Nederlandse politiek. Maar ook met de kant van de politiek is er reden uh, waarom dat wantrouwen politiek is geworden. En daarvoor hoeven we niet eens zo heel veel verder terug te kijken dan de afgelopen verkiezingen. Te vaak wordt de ware strijd die essentieel is voor een democratie in het politieke midden niet meer gevoerd. De afgelopen verkiezingen draaiden veelal om een conflict om leiderschap. Mark Rutte, bijvoorbeeld, was het, het, het focal point van, van uh, de verschillende partijen. Van GroenLinks, van de PvdA, maar ook van het CDA en van de PVV. En Mark Rutte ging niet de inhoudelijke strijd met ze aan. Hij zei tamelijk consequent, ik ben het met u eens. Maar de vraag is hoe we dit gedaan krijgen. Hij maakte van de verkiezingen een verkiezing rond leiderschap. Dat gebeurde ook in 2019. Dat gebeurde ook in 2017. En dat kan op korte termijn goed zijn voor de premier, want die kan zijn premiersbonus incasseren. Maar het gevolg daarvan is wel dat als leiderschap, en daarmee vertrouwen in leiderschap de inzet is van de verkiezingen, dan zou je zien dat kiezers zich daarna gaan uitsplitsen. Het alternatief is natuurlijk conflicten rond inhoud. Inhoudelijke tegenstellingen, waar de tegenstellingen uitvergroten... zodat de kiezers zich daarna gaan segmenteren. Dan zal het wantrouwen... een ondergeschikte rol gaan spelen, zoals in het verleden het geval is geweest. Ook vanuit de bestuurlijke kant zien we dit terugkomen. Dus niet alleen in de verkiezingstijd van de volksvertegenwoordiging... maar ook vanuit het bestuur, wanneer zware beleidskeuzes... als een soort van pragmatische technocratie wordt neergezet. Uh, Michael Bank Petersen, een, een, een communicatiewetenschapper uit Denemarken die daar nou betrokken is geraakt bij Deense beleid, geeft heel erg aan: jongens we moeten oppassen voor altijd dichtgetimmerd beleid. Wat heel erg belangrijk is, in coronatijd, waarom het in Denemarken relatief goed gaat, is een heel erg open en transparante manier van beleid voeren. De waarden steeds voorop zetten en vanuit een volledige openheid van zaken aangeven welke keuzes waarom gemaakt moeten worden. Burgers vertrouwen en meenemen in een soort van lotsbestemming. Hoe meer dat ontbreekt, hoe vager die communicatie wordt, hoe moeilijker het is om mensen mee te krijgen. En dan wordt de inzet van corona een vertrouwenskwestie. Kortom, de coronapandemie was geen oorzaak of zelfs geen accelerator van de politisering van het wantrouwen. Maar die crisis brengt de politieke scheidwijnen wel steviger aan het zicht. En ik vind echt dat voorbeeld van de contrastvloeistof een hele effectieve in dit geval. En dit is relevant, want dit heeft gevolgen voor de effectiviteit van de laatste maatregelen. Juist in de tijd waarin we dat ons dus niet kunnen veroorloven, in de tijd van meerdere crisis, die tegelijkertijd spelen. Dank u wel. Dank je wel, Tom. Heel helder verhaal. Uh, ik wil nu de andere twee sprekers vragen om ook hun camera aan te zetten, zodat wij een mooi panel vormen hier op het scherm. Uh, en vervolgens ga ik uit de chat een paar vragen voorlezen van soms bekende en soms minder bekende collega's of misschien zelfs mensen in het algemene publiek, hoewel ik frappant veel van de namen identificeer als een universitaire affiliatie. Ik wil beginnen met een hele technische vraag aan Godfried, want dan hebben we dat maar meteen gehad. Die vraag wordt gesteld door Marcel Das van Center Data. Uh, en die vraagt zich af of uh, hier een zuivere kantsteekproef onder de data zit. Of een uh, zichzelf selecterende steekproef. In het laatste geval namelijk, waarom kunnen deze resultaten dan als representatief voor heel Nederland worden beschouwd? Nou, Godfried, je hebt niet voor niks de cursus. Uh, in het eerste jaar statistiek gevolgd? Hier komt hij. Uh, ik maak gebruik van uh, de panel studies van uh, Kieskompas. Um, uh, ik, ik zou zeggen van dit soort dataverzameling, volledig representatief is het niet. Het geeft denk ik, een redelijke afspiegeling. Dat zou het meest eerlijke antwoord zijn. Wel is het zo door de uh, participatie van de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die extra een best hebben gedaan om ook die onderkant erbij te betrekken. Is dat in meer of mindere mate gelukt? Maar ik zou zeggen, het geeft een, een redelijk beeld van wat er in gaande is. En, en mocht de, de persoon geïnteresseerd zijn, dan kunt u op de site van Kieskompas en alle details. hoe zeg maar de steekproeftrekking uh, plaatsvindt. Even een vraagje van mij erachteraan: het feit dat jullie vooral onderzoek doen in uh, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook Verandert aan dat verhaal niks? Nee. Oké. Okay. Dat is helder. Okay. Dan heb ik een vraag. Uh, ik doe elke spreker uh, ga ik twee vragen voorleggen. En als we tijd hebben, dan kom ik uh, terug uh, voor nog een rondje. Tom Wildhagen uh, van de Universiteit van Tilburg vraagt ook aan Godfried: valt er iets te zeggen over het feit dat de jongeren die. Uh, meededen uh, in die uh, onlusten, onder andere in Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook participeren in de drugswereld, uh, valt daar iets meer over te zeggen over het feit dat ze steeds jonger worden? Okay, het, is, in het begrip parallele wereld wordt in Nederland in twee betekenissen gebruikt. Of, niet of A, als het gaat om vraagstukken van veiligheid, inderdaad bepaalde drugscircuits, ook vaak met geografisch gelokaliseerd, aan meer parallele werelden in een wat bredere betekenis zoals ik het heb gebruikt. Het is toen naar voren gebracht toen de rennen plaatsvonden in, uh, in de Afrikaanenwijk. Maar ik zie niet die connectie eerlijk gezegd. Ik zie niet die connectie. Wat je zag is natuurlijk dat jongeren uit Delfshaven, soms 13, 14, 15 jaar oud, ook mee gingen doen aan de rennen. Maar dat was toch veel meer klassiek ritueel gedrag van politie uitdagen Dan dat we nou echt te maken hadden met een harde onderwereld van, van drugsrunners die actief werd. Dankjewel. Denise, jouw camera staat nog uit. Uh, ja, ik, heb, uh, ik hoor jullie wel in mijn microfoon, dus maar mijn video reageert niet meer. Okay. Hij uh, wil me niet meer... Uh. Jammer. Of was ja, dat vind ik ook dit, erg jammer. De genderbalans. Nee. Uh, dat, maar ik ga uh, jou toch dan, uh, een vraag voorleggen van Hille Vos. Uh, die vraagt... Uh, of die zegt eigenlijk, uh, het is belangrijk dat uh, burgers uh, initiatief tonen uh, en samenwerken in uh, uh, de bestrijding van de corona. Uh, en de vraag is eigenlijk, kan je daar wat meer concrete voorbeelden van geven? He, want je liet wat plaatjes zien, maar vertel er iets meer over. Uh, nou, die, de, de plaatjes die ik liet zien en daar ben ik ook bij uh, betrokken uh, nog steeds, is, is uh, dat is het meest concreet uh, aantal voorbeelden dat ik kan geven. En de, in de, als je geïnteresseerd bent, kan je ook op, uh, heb ik de link uh, naar de RIVM betreffende RIVM website erbij gezet. Er zijn, geloof ik, in totaal nu 30 uh, voorbeelden, verhalen opgehaald van mensen die um, uh, proberen zo goed en zo kwaad als gaat hun werk door te laten gaan. Dus dat varieert van een... Uh, uh, even de, de meest spraakmakende. Een, een, een iemand, een uh, ondernemer. Die, of die, uh, het Oerof-festival. Niet Oero, maar een vergelijkbaar festival. die probeerde met anderhalve meter. en uh, voldoende hygiënemaatregelen. toch het festival. te laten doorgaan. Uh, tot een begrafenisondernemer die, waarin die, die gecon, uh, geconfronteerd werd dat er maar een beperkt aantal mensen mocht komen hoe ze... Uh, zorgden dat eigenlijk hun eigenlijke werk door kon gaan ondanks de beperkingen. Uh, en het, het is uit, eigenlijk uit alle sectoren. Uh, meer uh, privaat, uh, bedrijven dus, maar ook zzp'ers. En dat laat zien hoe zij... Uh, uh, kijk, niemand vindt het leuk uh, hoe wij nu leven, maar je kan, je kan heel boos om worden, maar je kan er het beste van maken. En die verhalen zijn hele concrete voorbeelden. En er zullen er ongetwijfeld in de samenleving nog uh, veel meer zijn, maar deze zijn gedocumenteerd. Oké, okay, dank je wel. Uh, ik heb er ook nog een vraag voor jou van uh, Jeroen de Ridder van de Vrije Universiteit. Uh, die zegt, mijn indruk is dat het kabinet op het gebied van communicatie uh, een hoop heeft laten liggen en denk je dat dat nog goed te maken is nu er al zoveel wantrouwen vermoeidheid sceptisch is ontstaan uh, nou ja in sommige kringen zegt hij misschien kan je zelfs zeggen in uh, de samenleving in het algemeen nou mijn naamgenoot uh, geeft ja, idee Nee, maar ik ken Jeroen. Uh, okay. Ja, dat, dat heb ik me ook afgevraagd, uh, of het nog te repareren valt. Ik, ik was uh, bij het begin, ik, ik, heb, ik heb er natuurlijk geen antwoord over, Op ik kan alleen maar speculeren. Ik was aan het begin van de uh, nieuwe maatregelen, zeg maar begin november, was ik heel erg somber, uh, omdat uh, het, het, het zelflerend vermogen maar beperkt is. Mensen worden steeds zo bestraffend... toegesproken. En ik denk dat dat ondermijnend is. Uh, in ieder geval niet stimulerend. Maar je ziet het niet goed, je ziet het niet terug uh, in de cijfers. Ik heb wel begrepen, maar ik ken die cijfers nog niet goed, van de corona coronagedragsunit. Dat het verband, dus, en dat is misschien ook uh, interessant voor Tom en uh, voor Godfried, dat het verband tussen vertrouwen en draagvlak niet heel... eenduidig is. Dus ook al hebben mensen weinig vertrouwen in de overheid is het toch, nou ja, misschien kan je dat duiden in, het, in de zin van uh, dan pakken we het zelf al aan, <laughs> uh, dat, dat ze wel draag, uh, uh, dat er nog wel draagvlak is of dat ze vinden dat ze iets moeten doen. Uh, maar ik, ik zou het uh, erg goed vinden als er wat um, de, de, de, de manier van communiceren toch. Uh, uh, ja, dat, dat, dat er een keer geluisterd wordt naar alle goede adviezen die er uh, gegeven worden. Of het echt goed komt, weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, dankjewel. Goed, uh, twee vragen voor Tom. De eerste is van Paul Het Hart. Die een vraag heeft over het feit dat Geert Wilders eigenlijk... Ja, hij is geloof ik de langzittende parlementariër. Uh, in ieder geval uh, iemand die zich uh, heel sterk bedient van uh, het parlement als het belangrijkste forum om zijn uh, ideeën over het voetlicht te brengen. Zit nooit in de talkshows, voeg ik daaraan toe. Terwijl zijn achterban dus zo weinig vertrouwen blijkt te hebben in precies de institutie waar hun voorman zijn verhalen elke keer vertelt. Hoe zit dat? En we moeten echt een goed onderscheid maken tussen uh, het, het steunen van de democratie... En het vertrouwen in de autoriteiten binnen die democratie en in de instituties daarbinnen. En uh, de PVV um, zou de politicologen als een radicaal rechts beschouwen. in de zin van. het is een rechtspartij. heeft op culturele thema's conservatieve ideeën. maar nadrukkelijk en heel expliciet, ook bij die partij zelf. binnen het raamwerk van de vertegenwoordigende democratie. Dus het is wel echt een democratische partij. Daar zit al een eerste belangrijke. begrenzing van, van, van de vraag. tweede is, wat, wat Wilders. Um, Eigenlijk tamelijk consequent doet, is uh, de democratie neerzetten als een zero sum game. Dus hij tegen de elite. Uh, zijn partij tegen de elite. De elite is corrupt. Uh, de elite uh, spant samen met de problemen in de samenleving en verergert die op die manier. Ze dus maakt elke keer consequent dat onderscheid. Uh, en daardoor is het heel goed mogelijk dat je de wantrouwende burgers aan je weet te binden. Dat is ook mogelijk wanneer je niet ingekapseld wordt door het systeem. Daar was een kans voor. Dat is D66 overkomen toen ze moesten gaan regeren... in de jaren 70. Dat is de LPF overkomen toen ze moesten gaan regeren in 2002. Maar Wilders kon ermee weg omdat hij een gedoogconstructie aanging. En daardoor bleef hij buiten schot. Dus hij kon wel de lusten pakken, maar de lasten die <tie> werden relatief... Uh, uh, gematigd door het feit dat hij geen directe bestuursverantwoordelijkheid had. Ook zijn partij werd gestraft op het moment dat hij stopte met... Uh, steun geven in, in, bij de volgende verkiezingen. Maar ik kon wel blijven zeggen, ja, maar wij zijn een partij die staat voor waar, waarvoor die staat, daarmee compromissel is, kon blijven. Dankjewel. Uh, ik zie nog een uh, mooie vraag voor jou van Peul Dijkstra, Ton. Uh, en die gaat over moreel leiderschap. Kritiek op Rutte dat het hem ontbreekt aan moreel gezag. Speelt dat een rol in, nou ja, hier, uh, zij vraagt, bij de segmentatie in de samenleving, maar je zou ook kunnen zeggen bij het gebrek aan vertrouwen, dat er op dit moment lijkt te zijn. Nou, Deze de, vraag de, de, de, zou ik op drie manieren willen beantwoorden. Uh, ten eerste, uh, het, het, het feit dat het, het wordt ingezet op leiderschap, verkiezing naar verkiezing, dat zorgt ervoor dat die segmentering van kiezers op basis van hun vertrouwen in de politiek zo groot kan worden. Want ja, dat is wat er blijkbaar wordt geagendeerd. Blijkbaar is... leiderschap en het vertrouwen daarin, is dan de kwestie van de verkiezingen. Dus gaan mensen daar ook naar stemmen. Dus in die zin is het leiderschap zelf wat tot op zekere hoogte het probleem is. Eén um, stap uh, daarvoor, wanneer we het hebben over leiderschap en, en vertrouwen, er zit een probleem inmiddels in het functioneren van de politiek. Het vertrouwen daarin is zo fors gedaald, dat... Uh, wordt heel erg gewijd door kiezers zelf, en dat zien we ook in internationaal onderzoek... aan het functioneren van de politiek. De politiek is heel erg op zichzelf gekeerd. Met zichzelf bezig. En daarnaast zijn er een aantal hele grote schandalen die maar de hele tijd boven de markt blijven hangen. De toeslagenschandaal, Groningen... Uh, voorheen het bonnetjesschandaal bij justitie, die blijven maar de hele tijd boven de markt hangen. En als we één ding... overduidelijk weten uit, uit vertrouwensonderzoek, internationaal, nationaal, door de jaren heen vergelijkend... Is het dat uh, corruptie en een uh, um, overheid die niet procedureel rechtvaardig en fair is, dat dat het vertrouwen in de politiek ondermijnt? En zolang dit boven de markt blijft hangen, zolang er geen modelleiderschap is die echt ondubbelzinnig zegt, ik ben hiervoor verantwoordelijk en ik trek mijn conclusies, Ja, dan, dan blijft dit een probleem, dan kan het nog langere tijd blijven dooretteren. Laatste antwoord op die vraag, rond de coronacrisis, dan komen we meer op het gebied van de communicatiewetenschappen. Um, ik vond het heel mooi wat Denise zei, van er zit meer tussen... staatsdwang aan de ene kant en de individuele vrijheid aan de andere kant. En ze had het over je kan wat, wat ze in een later slide ook zei, is dat het gaat om gemeenschap. En dat is misschien de derde pijler. Als je de samenleving wil inrichten, kan je het doen vanuit het individu, vanuit de staat, vanuit de gemeenschap. En als iets werkt in sommige landen, in de communicatie van de crisis en van de maatregelen... naast de transparantie, is er een soort van gemeenschappelijke lotsbestemming. Dan leg je niet alleen de verantwoordelijkheid meer bij individuen, maar ook... Het mensen nemen je wel mee in het doel, en daar speelt volgens mij wel een rol van leiderschap. Ik denk niet dat dat direct gevolg heeft voor segmentatie van de productie, maar ik denk wel dat het gevolgen heeft gehad voor de draagvlak, voor de maatregelen, zeker als we Nederland vergelijken met bijvoorbeeld Denemarken. Mooi. Uh, ik heb drie vragen die ik bij elkaar ga voegen en waarvan ik jullie alle drie vraag om op een of op de combinatie te antwoorden. Die vragen die gaan over het verleden van een meneer of mevrouw Michon. Die zegt, is die, die parallele werelden, of die, uh, nou ja, waar Tom eigenlijk ook al een beetje op een andere manier naar verwees. Is dat eigenlijk niet de verzuiling van vroeger in nieuwe kleren? Dus dan kijk je terug. Als je naar de toekomst kijkt, dan laat ik het maar tot twee beperken. Aafke Konter vraagt. De Verenigde Staten, he, daar zie je eigenlijk dit nog een keer uitvergroot. Is dit onze toekomst? Dus eerst maar aan Godfried, daarna aan Denise en tenslotte aan Tom. Ja, ik denk dat de. Kijk, kenmerkend voor die verzamelde samenleving was toch dat daar, zeker aan de top, uh, belangrijk onderlinge communicatie was. En ook binnen de cel, dat daar toch een soort stabiele samenleving bestond met eigen instituties. Waar ik praat over parallele werelden, dat zijn toch relatief eenzijdig. Van een samenscholing van relatief kwetsbare groepen op een veelheid van kenmerken met een gering vertrouwde politiek en met allerlei vormen van zelfafsluiting. Want zeker ook we geen vertrouwen meer hebben in de instituties. Dat is naar mijn overtuiging totaal anders dan die verzuilde samenleving. Als het gaat om de vraag van Aafke over uh, zeg maar, de, de, het voorland, wat was het? Amerika? Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, ik denk wat Tom heeft laten zien, is dat we in Nederland hebben we juist niet dat de twee blokken tegenover elkaar staan. Wat je in Nederland ziet, is die, zeg maar, die, die, die volledige versplintering. Nou ja, volledige versplintering, maar meerdere blokken. En ook, een, ook nog een tendens tot permanente zelfversplintering, zelfvernietiging als het om politieke partijen gaat. Ja, dus ik zie helemaal juist niet. Ik zie uit Nederland als het tegenvoorbeeld van Amerika. Je ziet wel bepaalde groepen natuurlijk ook met een gering wantrouwen tegen de overheid en, en, en allerlei conspiratie -theorieën. Maar ik zie veel meer een soort fragmentering van het politieke landschap wat ook mede in de hand werkt. Dat, dat zeg maar de, de koers die bepaald zou moeten worden vanuit, vanuit de politiek achterblijft. Dankjewel. Denise, is dit iets waar jij ook uh, je door aangesproken voelt? Ja, ik ben natuurlijk de gedragswetenschapper tussen de echte sociale wetenschappers, dus ik voel me redelijk oncomfortabel. Uh, het enige wat ik wel zou willen zeggen, en dat is ook een beetje een reactie op uh, Tom, dat je had gehoopt dat een, uh, een diepe crisis um, mensen naar elkaar uh, zou doen groeien. We're in this together en dat, uh, uh, dat, dat traditionele scheidslijnen... een beetje doorbroken werden. Maar dat zie je dus niet, want het is eigenlijk een... Uh, als ik de conclusie van Tom goed ge, uh, ge, begrepen heb, het is een vergroting van de... scheidslijnen eigenlijk. De scheidslijnen worden door corona vergroot. Dus dat maakt mij wel een beetje zonder. Maar verder ga ik daar... Uh, ga ik buiten mijn boekje geen persoonlijke mening geven. Oké, okay, dankjewel. Tom. Ja, rond de verzuiling. De, de, de, de situatie nu, die gescheiden leefveelden, is toch echt fundamenteel anders dan de verzuiling. In die zin dat dat parallele samenlevingen waren. Dus met de eigen voetbalclubs, met de eigen verenigingen, met de eigen media, de eigen politieke top. En dat aan de top werd samengewerkt, dat dat een voorwaarde was om tot een stabiel politiek bestel te kunnen blijven komen. Uh, en te veel van deze kenmerken ontbreken. Bovendien, waar er sprake zou zijn van moderne zuilen, wat wel eens wordt beweerd... zijn het vaak hele kleine groepen, relatieve niche groepen in de samenleving. En behoort de grote meerderheid niet tot zo'n cel. We hebben te maken met meervoudige identiteiten die elkaar deels overlappen. Uh, je kan op de tribune bij, bij Feyenoord of bij Ajax... kan je net zo makkelijk uh, Harry-Mulish-fans tegenkomen... Uh, uh, als, als comicslezers. lezers uh, je, je kan corona-skeptici tegenkomen... en uh, burgers met heel veel vertrouwen in het beleid. Dus dit overlapt uh, die, die, die verschillende scheidslijnen die, die, die door kruis elkaar te veel te zeggen dat, dat hier sprake is van verzuiling. In vergelijking met Amerika uh, is een risico waar ik uh, uh, veel over heb geschreven. Uh, het bijzondere aan Amerika is dat het een politiek is die een, een winner takes all principe kent. En het gevolg daarvan is dat als je daar eenmaal door macht hebt, dan heb je alle macht. En dat heeft. Uh, dat, dat, dat geeft de machthebber, zowel de, de prikkel... als de middelen om het systeem naar de hand te zetten. En dat is eigenlijk wat in Amerika al 20 jaar aan de gang is. Door polarisatie in dat stelsel... weet we dat gemaakt door krachten eigenlijk uit die politiek geweerd moeten worden. Dat, dat is bijna in, in, in een inherente dynamiek als je aan de macht wil blijven. En dat kan in Nederland niet, want we hebben een kiesstelsel dat afdwingt... dat er heel veel partijen zullen zijn. En dat zorgt ervoor dat we altijd coalities zullen moeten bijversluiten. Het zorgt er ook voor dat we zo'n harde tweedeling... zo'n eenzijdige harde tweedeling niet gaan meekrijgen. Wellicht langs de, langs de fringes. Maar zoals in Amerika, dat die scheidlijn... het centrum van de politiek doorboort, Dat je dan twee blokken hebt die zo haaks op elkaar komen te staan, dat kan bijna niet... door die meervoudige identiteiten. En het kan ook niet van bovenaf... langzamerhand worden afgedwongen. Dankjewel. En uh, dank jullie wel. Het is namelijk precies kwart over acht. Hoe we het zo hebben uitgemikt, weet ik ook niet. Maar um, ik zou misschien namens de toehoorders willen zeggen dat we niet alle problemen hebben opgelost. We aan de ene kant uh, uh, toch misschien iets bezorgder moet zijn dan uh, ik uh, anderhalf uur geleden was. En tegelijkertijd toch ook allerlei uh, onderdelen van hoop uh, in jullie verhalen ontwaar. Um, nou, er ligt een grote opgave voor het nieuwe kabinet, dat is duidelijk, linksom of rechtsom, uh, ook al omdat de pandemie nog lang niet voorbij is, maar ook omdat er daarnaast en daaronder hele grote andere politieke, sociale, maar ook uh, nou ja, psychologische uitdagingen, gedragsuitdagingen zijn, uh, waar het kabinet um, echt iets aan moet proberen te doen om die problemen niet verder uh, te laten Toenemen. Ik vermoed dat het niet de laatste keer is dat we in dit forum daarover zullen spreken, maar toch wil ik nu al de sprekers zeer hartelijk bedanken voor hun bijdrage en uh, nu wil ik jullie vragen om allemaal de camera's en het geluid uit te zetten, zodat de afspeeltune kan beginnen. Goedenavond.